Nou, alle spulletjes staan klaar. Tess dus is even een rondje aan het lopen met de bel door de bak. Gewoon ernaast, om even aan de bak te laten wennen. We hebben een bal, een bekken, een drukbank, een spiegel en gepaard met een lach. En Roos. Zonder Roos gaat het hem niet worden vandaag. Nou, we hebben vorige keer al uh, een keertje gewerkt. En ik ga nu eerst even naar ze kijken hoe het nu gaat. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat we gaan doen. Dus kun je dan ook zo over dat je eigenlijk? En kijken of je zelf aan het lopen bent. Doe je dat? Als je zo'n een beetje heen en weer gaat. Ja, een beetje. En maak nou weer door expressie strak? Zo, is helemaal stil. Ik kan het, He? ik weet het niet meer. Hey. ik wil wel stil drukken bij de lucht. Dat ja dan zit ook helemaal stil. En dan moet je hem weer, En dan weer los. Doe los in En dan ga je vanzelf door de beweging van je korte achterbeen we heen en weer. Voel je dat? hoef je niet eens echt zelf zo mee te schudden, maar gewoon als je lekker ontspannen zit, dan voel je zo in. Ja. Ja. En dan dat is hoe ze achter beneden. En als jij daar lekker los zit, kan je voor nu ook lekker losjes doorlopen. Zo, dit is goed hoor. Blijf sturen even. Stuur maar. Zo. En dan gaat ze weer. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja. Maar ietsjes doorstappen. Ja, goed. daar, zo oh, ja. En het maakt helemaal niet uit als je het nog niet precies ziet voelen. Het gaat er eigenlijk alleen al om dat je je rug lekker ontspant doordat je oefent om te voelen. Want ja, als je dus op de zak dan voel helemaal niks meer. En als je lekker ontspannen zit, dan kun je voelen dat je in de weer beweegt. Bij Tessa wil ik graag werken aan het lichtrijden om haar handen en haar benen wat stiller te krijgen. Nu zie je dat ze de beweging maakt vanuit haar knieën, dat ze zich met haar knieën een beetje afzet aan haar zadel. En daardoor wordt de beweging nog iets groter. Ze gaat wel heel mooi rustig zitten, maar vanuit de nieuwe manier van bewegen zul je zien dat haar handen en haar benen nog wat stiller kunnen worden. Daarvoor gaan we eerst een oefeningetje op de grond doen om het lichtrijden droog te oefenen. En daarna gaan we terug op de pony om te kijken of we wat op de grond hebben geoefend, of dat dat in het echte lichtrijden ook lukt. Goed, jij mag uh, op de grond komen staan, zoals je denkt dat je op je pony zit. zit. En ik wil jou van de zijkant kunnen zien. Oma, oma. Ja, zij aan zich voor mij, een beetje draaien. Zijkant. Ja, go, goed. Zo zit je op de pony. En nou mag je doen alsof je aan het lichtrijden bent. Oké, okay, wat gebruik je nu? Oeh, mijn benen. Je benen. Iets specifieker. Wat, welk gedeelte van je benen? Dit stuk. Je knieën? Zo. Ja, goed zo. Oké. Okay. En blijf nu eens, als je zo aan het licht rijden bent, blijf dan eens in je moment staan. Is dat je staan? Dat is je staan. Oké. Okay. Nou nee, dat is dan weer zo. Dat is weer zo. Ja, klopt. Ja. Ik ben nog wel naar voren. Ja? Mag ik even een duwtje geven? Zo is die ongeveer. Mag ik even een duwtje geven? Probeer maar te blijven staan. Lukt, dat lukt niet zo makkelijk, hè? Nee. nee? Oké. Okay. Goed. Ken je toevallig de, de squat? Dat is een finish. Als je de squat doet, en dan laat je je hart op de grond staan. en je gaat met je billen helemaal naar beneden. Oh, dat. Tot aan de kop. Ja. Oké? Okay? Ja, supergoed. En dan moet je alleen proberen om je voeten recht vooruit te houden. Ja. Oei. Oh, super ah, squat. Bij. Ja, die laagste pijn. Wel een hele mooie diepe squat. Ja? Oké, okay. nou mag je omhoog komen. Ja, en doe nou eens een halve squat. Ja, en weer omhoog komen. Oké, okay. wat denk je dat we hiermee gaan doen? Dat de, die beweging wordt gebruikt gebruiken als Dan gaan we als lichtrijd gebruiken. Net kan gaan zitten, dus ietsjes naar voren. Oké, okay. en nou, paardrijhouding. voor die zit. Niet zitten. Je moet een beetje verder uit elkaar. Ja, goed. Ja, oké, okay, zo. En probeer nu eens dat je het krukje aan kan tikken met je kont zonder te gaan zitten. Ja. En dan moeten je knieën eigenlijk stil blijven. Dus nu gaan je knieën nog heen en weer. Zo. Zie je Als je nou zo staat, dan heb je hier het puntje van je knie en het puntje van je teen. Probeer maar eens om licht te rijden en dat deze lijn hetzelfde blijft. Dus je knieën mogen niet over je tenen, maar je mag ook niet achterover. Ja, dat wordt een ander verhaal hè? Wat je kan doen, denk eens ietsjes meer aan de squat. Dus dat je echt je heupen laat scharnieren. Voeten naar voren. Voeten recht vooruit. Zo, je bent niet op je pony zitten toch? Ja, dus voeten recht vooruit. Ja. En dan zachtjes naar achteren. Kijk, jij laat jezelf naar achteren vallen, ja. maar doe eens, doe eens alleen je billen een beetje naar achteren. Ja? Goed zo. Beter. Zo. Ja. Blijf op je voeten steunen. Ja, dus hier, je mag in je heupen, dit gedeelte. zo. Dit mag je een beetje meer bewegen, om zachtjes te kunnen gaan zitten. En dat mis ik ook in je echte lichtrijden. Dat doe je met je knieën, doe je zo. Maar dit beweegt erbij. Ja. En daardoor wordt het een, een grote beweging. En als je het met je heupen maakt, dan maak je een klein je het Voetje goed terecht. En mag je een beetje naar buiten. Ga zo naar mijn vinger toe. Zo, zo. Ja. ja. Zo, nu naar beneden. En een beetje naar achteren. Ja, en je bovenlichaam nog naar voren, want nu laat je achterover vallen. Oh. Ja. Probeer eens even zo. Tessa, met je bovenlichaam nog meer naar voren. Verder. Hier Verder. Je bovenlichaam houden Ja. En nou, zachtjes naar terug. doen. Denk aan die squat, hè. Goed, goed, goed, goed, goed. Nou, was iets zachtjes. En voel je? Blijf maar even. Oké, okay, ga maar staan. Ja, een beetje uit elkaar. Nog verder. Ja, en hou de elastiek een beetje uit. Ja, zo. En probeer hem nu eens. Dit naar voren Bijna. Dit een beetje naar voren houden. Okay. Hier een kruk. Zo, oh, hey. Nou was die zachtjes. Ja. Dus je moet eigenlijk een beetje aan die squat denken. Je kon net een supermooie squat. Ja. Probeer nou eens al squattend tot aan het bankje te komen. Ja, en je gewicht op je voeten houden. Ja, goed. Misschien een beetje aan blijven trekken. Ja, goed zo. Zie dus je ja, hoe zij hier in de heupen ermee? deze beetje beweging maakt. Het klopt dus dat je, en nu is het een hele lage beweging, dus je hoogte gaat een beetje naar voren. Dat kan niet anders. Het dus ja. moet, moet ook wel de we rug heel hol worden. Dus dat is ook het dingetje waar we dadelijk even aan gaan werken. Ja, Maar hij is wel mooi licht. Zie je? Dat ze kan kiezen of ze wel of niet gaat zitten. Oké, okay, goed zo. Ja. Kijk, probeer je, je spaard bij te houden. Ja, ja. Ja. ja. Okay. En nu, halve squat richting het krukje. Oh, dat is lastig. Ja, moeilijk hè? Even, even pauze. Als je nou dit even zo'n rondje goed voelt, hè, zo, dit is de beweging van je lichtrijden. Hè? Zullen we hem dan nog even één keer met het uh, krukje doen? Ja. Even zo. Ja, hangt het goed. Zullen we die gelijk eventjes nog even doen? Ja! Doe eens even. Okay. Blijf op de bal zitten hè? Ja. Weet je nog hoe die ging? Laat ik hem even voordoen? Ja, doe we er wel, want ik weet het er niet helemaal meer. Oh, je Ga aan. Je maakt een soort rondje. Oh ja, Ik weet het weer. Oké, doe wat er. Ja, en nu ga je iedere keer staan, dus dan zou je het contact met je zadel verliezen. Probeer het rondje te maken terwijl je blijft zitten. Dus je komt blijft bij de bal. Ja, ja, dat is een goed zo. Ja, goed zo. En nou iets sneller, want je pony galoppeert ook iets sneller. Niet harder. Iets snellere beweging. Zonder te stuiten. Ja, hou het rondje, hè. Ja, dat. hoop ja, niet. Dat. Ja, hebben ze. Zo, dat is hem. Daar. Moest me even zoeken. Ja, ja, dat is normaal. Daar heeft iedereen altijd even. Goed zo, oké. Okay. Daar, He, die kunnen we dan dadelijk gebruiken. Oké, okay. je kunt ook het licht rijden met de bal Ja, oh, maar dan met ja, het bal. Nee, ga maar. Ja, dat goed zo. Ja, je had hem al. Hè? Hey. Nou, kan je hem in één keer supergoed. Wat? Nou, li je licht rijden. Nee, ja. Zo wil ik hem, want kijk eens naar je tenen. Die, die, die lijn die blijft mooi stil. Zie je dat? Dat je, dat je knieën niet meer over je tenen wiebelen. <lacht> Zo wil ik hem graag. <lacht> Een bal te bal is leuker. En wat je nu ook goed doet, doe ook nog eens? Gewoon oh, net wat je net deed, rijden, Is dat je voelt dat als je gaat staan, dat, dat je eigenlijk heel dicht bij de bal blijft. Ja. Voel je dat? Dus je gaat eigenlijk nooit helemaal weg van de bal. En dat wil ik graag bij je pony ook, dat als je gaat staan... Dat je eigenlijk, dat je niet gaat staan zo hoog als je kan, maar dat je altijd bij je pony in de buurt blijft. Dus. Yes. Zo. Ja, super snel gaan. zo, maar dat weer niet Nee, dan val je om. Ja. Ja, goed. Nou, nou gaan we nog even het echte. Op je pony. En probeer nu eens Tessa, of, of dat je met je pont zijn achterbenen mee wil nemen iedere keer. Kijken. Ja. Zo. Zo. En uh, Tessa, maar is nog eens een beetje ronder en losser. Doe eens even hand houden, Tessa, als je hier voorbij bent. Even hand houden. Kijk, voor de galop moet je eigenlijk even op moeten duiken met een rekstok. Je moet als je galoppie doen, alsof hier dus die rekstok is, en dat je een beetje een kop komt hoe dat is, dus ik ben even direct stof, doe alsof je Ja, oké, okay. en je kont blijft in je zadel, hè? Ja. Ja, oké, okay. nog een keer. Oké. Ja, ik probeer dit eens te doen in de galop. Ja, want nu kan je kont naar achteren en je rug, ja, terwijl jij zit een beetje zo. zo, zo zit jij. Ja, en dan kan je dus niet meer zijn achterbenen meenemen. Terwijl als je dus koppelt de op, hier kan je zijn achterbenen meenemen. Ja, en dan ga je dus galopperen. Zo. Iedere keer zo, allemaal je die koppelen. ja nu zou je een goede groep hebben. Als dus je dit doet zo. Ja, probeer dat eens. In het ritme van je pony. Oké, okay, waar is de rekstop, Tessa? Ja, goed zo. Even kijken waar je naartoe rijdt. Kijken, kijken. Kijk eens hier naartoe, Jessa, als je hier naartoe wil rijden. En jij kijkt zelf ook daar naartoe. En dan gaat het ook daar naartoe. Dit is een mooi stukje. Nu al een beetje beginnen te sturen en te kijken. Kijk maar hier naartoe. Mooi stukje. Voel je dat? Oh. Hé, hey, voel je dat? Ja. Goed zo. Nu al een beetje sturen deze kant op, hè? Ja. Kijken. Je moet niet kijken waar je tegen. Ja, ja. Oké, okay, Tessa, hoeveel vingers steek ik op? Eén, en twee, twee. Drie. En nu? Vier. Goed zo, volgende rondje weer een keer. Uh, twee. Goed zo, en nu? Drie. En nu? Dat stukje vanuit de rekstok. Dus je doet alsof je de rekstok hier zo hebt, en dan op je het kopje gaan duiken. En dan maak je zo het rondje. Ja, dus je hebt nu, dit heb je nu goed, maar je mag nog iets meer het rondje maken. Het, hè? En daarom heb ik ook, doe maar alsof je ze achterbenen meeneemt, als ik zo zit. Nee, nu neem ik die bal mee naar voren. Zie je dat? Oké, okay. zullen je Goed. Goed. Ja. Ik heb nog wel iets, dat is met een soort balletje ertussen. je mag doen. Je mag hierop zitten. Dan moet je eventjes blijven doorzitten en gelijk aangalopperen. Want zodra je gaat staan, dan ben je hem kwijt. Als je het vervelend vindt, kun je dus gewoon even gaan staan. Zet staan. Wel. Ja, en probeer maar eens om te galopperen. Dan voelt dat heel raar, want die wolf... Hè? Ik stok. Ja, je zit ineens heel hoog, hè? Als je dit doet, dat voelt gewoon alleen maar heel raar. Verder niks. Maar je zal het verschil merken als hij juist weer weg is. Dan heeft het het verschil. Ja? Zie je dat zitten? Ik, ik, ik ben benieuwd of hij niet knapt of zo. Dat is nou nooit gebeurd. Nou, kijk maar eens dat je zo'n gelokje kan doen. Je, je moet je het dus even blijven door. Ik ja, pijn op mijn lucht kan geen pijn doen. mag ook rechts, normaal, als dat fijner is dan voorzitter. Nee, nee, alleen nee, zo. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Je zit zo. Ja. Kijk, ja, je doet nu eigenlijk al goed wat je nou nog een beetje doet. En dus niet bang zijn om te bewegen. Hè. de bedoeling van dat ding, is dat je veel beweegt, dus dat je een beetje zo'n soort op wordt. Super! Ja yeah, super! Yeah, De heupen zoals we op de bal hebben geoefend. En de galop, ook zoals op de bal. Denk aan de rekstok, dat je koppeltje duikelt en dat je dan de beweging maakt. Hè? Kun je dat onthouden, denk je? Ja. Kun je dat lekker gaan oefenen nog? Ja. Goed zo, super. Let hier even kijken naar deze. Nou, dan op de zetcursus. Kim, vond jij het leuk? Ja. ja. Ik ook. Nou, ja, Roos, bedankt. Heel graag gedaan gewerkt, allebei. Dit is gepaard met een lach. Als je hiervan meer wilt weten, kijk dan hier beneden in de beschrijving. En voor Vereniging en Paard staat de link ook in de beschrijving. Denk je teruggekeken? Doei!